Niet hey. te antropia maar... Heeey! Wees hey. genoeg. Tot hier niet hey. verder. Hey. Hey. We hey. gaan uh, voor ons land. en ons lu en ons kind. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja. Hoe gaat het hier? Hartstikke uh? ja, goed. Okay, we hebben ja. we helaas wel politie-escort, misschien ook wel voor de goede. Maar uh, nee, we kunnen gewoon lopen. Zoals je ziet, we zijn met uh, aardig wat mensen. Kinderen voorop, gaat helemaal goed. En uh, wel, wat voor mensen zijn dit? Dit zijn uh, nou, mensen van Code Rood, maar vooral uh, locals. Mensen hier uit de buurt, mensen die het leven, mensen die de schade hebben. Dus ik denk wel de belangrijkste groep eigenlijk. Oké. Okay. En uh, hoe is de sfeer? De sfeer is goed. Het is een beetje stil, maar uh, de sfeer is hartstikke goed. Ja, zeker weten. Dankjewel. Geniet. Komen jullie erbij? Gezellig. Oh. Hey, Gezellig.